Welkom bij Tomzorg. Anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben in meer of mindere mate last van incontinentie. Hierin is de groep dames wat meer vertegenwoordigd dan de heren en tevens is het een aandoening die je ook wat meer bij ouderen ziet dan bij jongeren. Specifiek voor heren is het een ...heb je andere incontinentiematerialen dan voor dames. Het is niet zozeer dat de hoeveelheid urine hierin bepalend is, want dat, is vergelijkbaar, dat kan vergelijkbaar zijn. En dus ook de absorptiecapaciteit van de producten, die zijn vergelijkbaar, maar het heeft meer te maken met de pasvormen. Bij de heren is, nou even, is echt simpelweg het verhaal dat urine op een iets hoger, op een hogere plek uiteindelijk gelekt wordt en bij dames wat lager. En het tweede is dat bij de heren uiteindelijk een iets andere pasvorm prettiger is dan bij dames. Dus belangrijk is om in ieder geval als man te kijken naar de producten die voor heren worden gepresenteerd. Dan is het belangrijk te weten of de incontinentie laag of hoog is. Daarvoor is een breed scala aan producten is verkrijgbaar, ieder met een bepaalde vorm en een bepaalde hoeveelheid absorptiecapaciteit. En daarom is het belangrijk dat u die capaciteit ook kiest die voor u belangrijk is en die voor u juist is. Maar u hoeft ook niet meer absorptiecapaciteit te kopen. Het kost alleen meer geld en het is iets wat je toch feitelijk nog niet nodig hebt. Mocht u vragen hebben, dan hebben wij in ieder geval een consulente aan de telefoon die professioneel uw vragen kunt beantwoorden. Het is belangrijk dat u het juiste product kiest en dat u een veilig gevoel heeft dat u ook het juiste product in uw dagdagelijkse bezigheden gebruikt. Mocht u het juiste product gevonden hebben, dan wens ik u daar natuurlijk veel plezier mee. En hoop u in de toekomst bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.